Morgen, nee. Oh my god, Jedi. <lacht> Niet doen. Um, ja, dus, dus dat is um, hoe ik mist. Hoi en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Vandaag gaan we iets heel erg leuks doen. We gaan namelijk Halloween foto's maken met Aska. En er komt een speciale gast langs. Marijke Beens van uh, Marijke Beens Producties. En die maakt zelf ook hele leuke video's. Dus we gaan samen een beetje kijken wat we kunnen maken. En ze wilden ook heel erg graag Aska ontmoeten. Dus dat is eigenlijk wat we vandaag gaan doen. Wow. Wat heb je net gevonden Jeffrey? Nieuwe zwepen voor Tinker Zorro. <lacht> <laughs> en ook nog handboeien zodat hij blijft staan. Oh my god! Waar zitten die? De andere. Ik weet weten wat hij doet. Oh oh! <laughs> Dat is echt heel cool. Dan moet je in de stal hangen. Yes. Ah oh, shit. Kijk, uit, daar breekt mijn lens in twee. Dat ja. is niet eng. Hoe is dit eng? Ik vind het behoorlijk eng als ik dat zo zie. Ik word er echt wel bang van. Blij word je er in ieder geval die van? Nee. Nou, we zijn nu op de stal aangekomen en we gaan zo meteen Halloween foto's maken. Maar voordat we daar gaan beginnen moeten we Aska eerst klaarmaken voor de Halloween foto's. Dus we moeten er heel eng uitkomen te zien. En Priscilla is al bezig met. Uh met de eerste voorbereidingen. Wat ben je aan het doen? Ik ben er heel eng aan het maken, want ik ben namelijk eten in manen aan het vlechten. En het enge eraan is dat ze er niet bij kan. Dus ze weet dat het er is, maar ze kan er niet bij. Dus dat is echt wel voor Halloween super spooky. Dus hoe doe je dat? Nou, je gaat naar de, uh, de leenbakker. Vijf euro heb je een mooie klimopstringel. En uh, die ben ik nou dus met elastiekjes, gewoon een paar elastiekjes in manen aan het stieken. En zoals je ziet blijft het best goed zitten. Dus uh, ik ga straks bij de leenbakker een hele positieve review achterlaten. En uh, ik zou zeggen, ik doe dit ook op Het ziet er gewoon hartstikke geinig uit. Goed. Wat hebben we nog meer? Oh ja, we hebben nog heb, uh, Spinnenwebben. En nog meer? Um, ja. Wat zijn de oren? is oh, de kroon. Nee, dat zijn geen oren. De bloemenkroon. Dat is de, de bruidskroon. Uh, Daar heb je denk ik je een jas opgelegd. Kijk, maar die is voor mij. Omdat ik ga trouwen. zet hem ook even bij Aska op. Met Aska, oké. Okay. Wat like oh, oh. <laughs> ja, je daar gedaan? Deze komt voor dek. Waar dit op gebaseerd is, op, is of. Um, ik ben echt helemaal fan van kelpies, en bijna niemand weet ooit wat het zijn. Maar ik vind die dus echt gewoon super cool. En dat zijn waterpaarden, dat is een Schotse legende. En um, dat zijn dus paarden die in het water leven. En die komen eruit en die verleiden je om erop te gaan zitten. En zodra je erop gaat zitten, kun je er niet meer af. Als ik dat vind, echt een heel saai verhaal. Dan kun je dan niet meer af en dan nemen ze je mee het water in en dan verdrink je en dan eten ze je op. Hallo, mijn verhaal. Moet je niet zeggen van... Dat is eng, Nou, dankjewel voor het kijken. Kijk, het mooie is dus dat wij hier dus dit pad hebben heel vaak geholpeerd. En dat stukje kent zij als de uitgang. Ja, dat is heel snel. En dan hebben wij we dus wel eens dat wij um, over dat, hier loopt zo'n kruislingspad. Ja. Als wij daar overheen galopperen, ja. slaat ze gaan gewoon gaan. keihard rechtsaf. En dan kun je gewoon niks doen. De vrouw gaat gewoon rechtsaf. Dan slaat ze gewoon zo wieep. Oh, Aska gaat alvast vast even een plekje uitzoeken. Hè? Ga je erop zitten? Dan ga je daar onder jou. Uh, ja, je moet wel even de spin eruit halen, anders ga je op de spin zitten. Dus Dierenmishandeling. Ik heb twee spinnen. Je moet aan de hoofd oh, dat, oh, dat is eng. Ik zeg wel, we kunnen met Jeffrey's we mooi hier maken. Dan heb je echt zo die pompoensfeer. Ja, Dan heb je iets totaal anders. Ja, <laughs> ja dit is de Ik wou eigenlijk dat hij een kleine pompoenlantaarn zo meenam. Maar dat wou hij niet. Spinnen. Hoepie! Moet het een beetje door de manen heen? Uh. Oeh. Alleen een je schuim op je lip hebt. Oh. Eeuw, dat voelt vies, dat spul. Gadverdamme. Je moet het mooi uit elkaar plooien. Zo, ja, nee. so, dit zo. Dat is het enge. Nou heb je echt slierten. Dit is echt spodig. Dit zo. Eeuw, oh. gadverdamme. Ik word er gewoon zelf bang van. Nou, we hebben net uh, foto's voor Priscilla gemaakt. En nu zijn we beginnen. Uh... We beginnen aan het maken met de voorbereidingen voor mijn foto's. En zoals je ziet hebben we de alleroudste truc uit de doos tevoorschijn uh, gehaald. De spinnenwebben. Op het doosje stond dat deze echt gebruikt werden tijdens film- en tv-producties. Dus uh, je ziet hoe realistisch ze zijn. En Aska zit ook helemaal mee vol. Ik dat super enge foto's. Hoor. Nee ons oh, spinnenweb! Oh mijn god! <laughs> Het lijkt een beetje als ze een schuimbad heeft uh, gekregen, zo. show a, -party. <laughs> show -a party. Oh, zo moet je hem noemen. Foam-party-pik. Hallo, ik ben Aska en ik ben vervent bezoeker van de foam-party. Eentje de langste staan ja. en je, de, de, de lopend. Kijk of ik aan de hand kan de dragen en dan wil ik hem okay. de de de Ik zou even um, daarom weer gaan staan, ja. Zo! Kom er even, bij mij. Wacht even. Wow, bonze Anda! Oeh, dat is heel Dat ging best soepel. Ja. Die heeft hij ja. Dat heeft niet geoefend. Moet hij al thuis op de bank oefenen. Oh ja, tuurlijk. Zo'n net foto. Nice. Hij ziet er wel heel lekker uit. Ja, hier, kijk steen! Hartje leuk. Ja. Oké. Zie je maar, nou kom je in de video. Oh shit. Hallo, dit is Ilse! <laughs> Kom terug! Oh, dat is Aska's vriendje, hij is verliefd. Ilse, ken jij nou helemaal niks? Lacht. Aska wil naar huis toe. En je lopen te langzaam, vindt ze. Het maken van de foto's is gelukt. Ik heb ze inmiddels ook al bewerkt. En uh, van Marijke heb ik ook al prachtige videobeelden mogen ontvangen... ...die ze heeft gemaakt van Aska die ik aan het einde van deze video zal zetten. En ik zal ook in de beschrijving even een linkje zetten naar... ...zowel haar Instagram als haar YouTube-account. Dus dan kunnen jullie daar ook gaan kijken. Ik ben inmiddels al omgekleed om... <laughs> eigenlijk zit ik nog in mijn pyjama, maar toen dacht ik van... ...ja, goh, wat moet ik nou eigenlijk aan gaan doen? En dan ben ik ben een beetje lui uitgevallen. Maar uh, toen keek ik dus goed naar mijn shirt. En omdat het dus Halloween is en dit is een monster shirt, dacht ik van ja, goh, nou, dan neem ik toch gewoon een video op in mijn pyjama. Maar uh, het leek me leuk om jullie te laten zien of in ieder geval een beetje uit te leggen uh, hoe ik de foto's gemaakt heb en daar een paar kleine elementen uh, van toe te lichten. Dus dit is mijn foto zoals die ongeveer uit de camera kwam. Ik heb hem al enigszins bewerkt in RAW. En uh, het is een beetje alsof ik jullie uitnodig in mijn onopgeruimde slaapkamer. Zo voelt het als ik jullie gewoon mijn uh, photoshop document uh, laat zien. Het is echt een enorme pijnhoop. En er was ooit een tijd dat ik al mijn lagen netjes namen gaf en het sorteerde en weet ik helemaal wat voor onzin. Maar dat heb ik al lang opgegeven, daar had ik geen zin meer in. Um, maar ik ga jullie nu het resultaat laten zien wat ik er dus van gemaakt heb. En dat is dit. En um, zoals jullie weten, zoals ik al eerder gezegd heb in de video, uh, was ik geïnspireerd door uh, de Kelpie. Dus uh, vond ik het wel heel erg belangrijk dat er water in zat. Dus ik heb zelf water toegevoegd. Omdat uh, het meertje waar we dus naartoe wilden gaan was opgedroogd. Dus daar kon we geen foto's meer maken. Dus ik heb het uit, ja, uiteindelijk gewoon in Photoshop erbij gezet. Ehm... Um... Eén ding over het water is dat het heel belangrijk is, en zoals jullie ook al zien in mijn laag, je ziet overal de kleur groen een beetje terugkomen. Dat is omdat ik eh, groen als hoofdkleur heb genomen voor de omgeving en als thema van de foto. En het is gewoon heel erg belangrijk dat als je nieuwe elementen gaat toevoegen in de foto, dat deze bij de tint van de foto passen. Dus daar let ik altijd heel erg goed op en het maakt echt een wereld van verschil wanneer je uh, daar rekening mee houdt. En het zorgt ervoor dat heel de omgeving als het ware in elkaar uh, ja, samen smelt. Nou, de mist. Dit is, uh, ik heb even een groepje gemaakt voor de mist. Dat is wel zo makkelijk. En ik ga jullie eerst laten zien wat mensen heel vaak fout doen wanneer ze mist in een afbeelding toevoegen. En dat is eigenlijk dit. Je hebt hier een uh, plaatje van mist. Nou, die zet je er dan in. Je zorgt ervoor dat die juist heel uh, laag effect staat. En je maakt hem misschien, uh, dat zie ik bij heel veel mensen, een beetje doorzichtig. De fout hiermee is dat iedere foto heeft diepte. Je kijkt de verte in. En dat betekent dat zoiets als mist, wat dus doorzichtig is, naarmate jij uh, verder kijkt, steeds dikker wordt. Omdat het dus op elkaar laagt. Dat is hetzelfde met... Um, Wanneer je dus bijvoorbeeld een diep meer hebt of een klein beetje water. Wanneer je een plasje water hebt, is het gewoon doorzichtig en heeft het geen kleur. Maar wanneer je een heel diep meer hebt, dan wordt het vaak blauw. Dit is omdat het altijd water op elkaar stapelt en ervoor zorgt dat de kleur steeds dichter wordt. Dus hetzelfde geldt voor mist en um, daarom ziet dit er nooit echt uit. Omdat het gewoon niet klopt. Het is niet hoe mist in de echte wereld uh, in de omgeving ligt. Weet je, Het is nooit plat. Dus ik ga jullie nu laten zien hoe dat ik de mist heb toegevoegd. En zoals je misschien al zo ziet uh, gebruik ik heel erg veel laagmaskers. Laagmaskers zijn hier deze dingen rechts van uh, ofwel de afbeelding ofwel uh, de kleur die ik heb toegevoegd. En de reden dat ik dat doe is omdat ik mijn document... Uh, op zo'n manier wil houden dat ik altijd terug kan. Dus dat het origineel altijd bewaard blijft. Zo voor het geval dat ik me ergens mee bedenk. Dat ik niet uh, delen van de foto bijvoorbeeld heb weggegooid. Maar dat ik die gewoon weer terug kan halen. Ik heb hier dus de groep met mist. En ik heb uh, hier als voorbeeld dus twee keer dezelfde laag mist gekopieerd. En uh, zoals je misschien aan het laagmasker kan zien, heb ik die dus op verschillende manieren uitgemaskerd. En waar ik dus altijd heel erg veel rekening mee houd wanneer ik mist in een foto toevoeg... ...is dat je dus ziet dat er diepte in zit. Dus ik ga nu even alles aanzetten. En zoals je dus ziet kun je hier in de verte redelijk wegkijken. Um, en daar is de mist ook dikker. Het wordt dikker op de punten waarin je het diepst in de foto kunt kijken. En hetzelfde geldt ook voor de bomen. Als de bomen dichter bij de camera staan, heb ik ze donkerder gelaten dan wanneer ze verder weg van de camera staan. Want hoe verder de boom van de camera afstaat, hoe meer mist er voor de boom is opgestapeld. Uh, dan ga ik jullie nu Jeffrey's foto laten zien. En uh, we hadden hiervoor uh, spinnenwebben gebruikt uit de winkel. We hadden het niet super goed gedaan. Het lijkt nou meer op schuim. Maar dat is niet erg, want ik dacht: van dat kan ik ook wel gewoon in uh, Photoshop eventueel opfleuren. En deze foto is dus grotendeels qua effecten geïllustreerd. Ik heb hiervoor uh, mijn tekentablet gebruikt om dus de spinnenwebben er overheen te tekenen. Ik ga jullie het eindresultaat laten zien. Dat is dit dus geworden. En uh, Dus meteen om het uh, terug te brengen naar de vorige foto waarin ik verteld heb over de mist, is dat als je hier naar de achterbenen van Aska kijkt, zie je dat hier dus meer mist overheen zit dan over de voorbenen van Aska. Dus ik heb het een beetje geprobeerd om zelf die diepte toe te voegen in de mist, zodat hij dus zo realistisch mogelijk naar voren komt. En of de mist nou uiteindelijk echt ja, fotorealistisch is of niet, vind ik erg moeilijk om te zeggen over mijn eigen werk. Ik heb mijn best gedaan om het zo goed mogelijk te doen. En um, ja, zolang je je best maar doet, vind ik het altijd goed genoeg. Maar de spinnenwebben heb ik dus eroverheen getekend. Ik heb daarvoor een kleurvlak gemaakt in het document. En daarvoor heb ik dus de kleur wit gepakt zoals die in de foto voorkomt. En zo, dus de kleur die de neppe spinnenwebben al van zichzelf hadden. En daarmee heb ik een, uh, daar heb ik een laagmasker aan vastgemaakt. Ik heb voor de spinnenwebben uh, zoveel mogelijk rekening gehouden met hoe spinnenwebben in het echt ongeveer in elkaar zitten. Dus dat ze echt uh, het gevoel krijgen van spinnenwebben. Dus ze worden opgebouwd in bepaalde patronen. Nou die heb ik er dus in terug laten komen. En ik heb tegelijkertijd heb ik ook... Um, Delen van de neppespinnen hebben gebruikt om er doorheen te mixen zodat ze toch een beetje hetzelfde gevoel en effect hebben als de neppespinnen hebben zodat het allemaal een beetje in geheel blijft. Dus dit is de voor- en na en hetzelfde geldt voor uh, deze foto. Maar ik hoop dat jullie er dus veel van hebben kunnen leren. Um, ik ga jullie nu uh, de fragmenten van rijke laten zien en ik hoop dat jullie ze mooi vinden. Ik ben er echt super blij mee. Ik vind het echt heel erg gaaf om uh, Asuka zo te zien.